Hoe geef je je bitcoins op voor de belasting? Dit is de BitMoney belasting update van 2020. Het voorjaar komt eraan en dan krijgen we weer de vraag. Moet ik mijn bitcoins opgeven voor de belasting? Het antwoord is ja. Als je belastingformulier invult, krijg je op een bepaald moment de vraag. Bezat u ook virtuele valuta? Dan moet je even opletten. Als je op 1 januari 2019 bitcoins of andere cryptovaluta bezat, moet je die opgeven aan de belastingdienst. Als je op 2 januari pas je eerste bitcoin kocht, hoef je die niet op te geven. De koers die geldt voor bitcoin voor je aangifte over 2019 is die van 1 januari. Toen stond de koers ongeveer op 3230 euro, terwijl die nu veel hoger staat. Voor de aangifte telt de totale euro-waarde van je bezit. Dus bitcoin, ethereum, litecoin, de waarde tel je op en die geef je op. Bij Bitmoney hebben we het makkelijk voor je gemaakt. Zowel in de app als op de website, is er een overzicht waar de totale waarde op 1 januari 2019 wordt weergegeven. Dat getal kun je overnemen en invullen. Hoeveel belasting betaal je eigenlijk over een bitcoin? De meeste mensen betalen helemaal geen belasting over hun bitcoin, omdat hun totale vermogen onder de 30.000 euro blijft. Kom je daarboven, dan betaal je ongeveer 19 euro per bitcoin in 2019 aan belasting. Wil je het allemaal rustig nalezen? Volg de link hieronder naar onze website waar we het rustig uitleggen.